Wat doe jij dan? ik het nu even, even op. Het is vandaag zaterdag. Ik weet we het klaar aandoen. Want vandaag zaten een heel parcours bij ons op stal. En die gaan we springen. 90, want ik heb volgende week moet ik een jumping. Dus dan moet ik wel een keer een parcours 90 hebben gesprongen. Ik heb het net zelf opgezet samen met een paar anderen. 90 is best wel hoog. Dus dat is best wel spannend, maar het gaat goed komen. Maar de planning voor deze week is uh, vandaag heb ik de dus springles. Uh, hoog, heel hoog. Dan morgen hebben ze weet ik nog niet. Vrij denk ik. Morgen is zondag. Ik moet nog even kijken. Dan maandag ga ik naar de fototherapeut. Dan Wij je denken, hmm, wat is dat? Dat is. Voor Want Ik heb zooltjes nodig voor mijn voeten. En dan ga ik ook een prik halen. Paar moet dan schoon. Nee, de mede van Dat. En dan, de rest van de week heb ik nog één keer springles, als het goed is. En dan heb ik vrijdag jumping. Oh ja, en dinsdag gaat uh, Ivy nog even naar de aqua. Blondie weet ik niet. Die gaat volgens mij niet Dus dit zijn de voorbereidingen voor jumping. back back back back Oké. Nou, hoi ik ben Tessa ik heb net Oeh, springles gehad met, uh, met het parcours ging, het, ging, het ging echt wel heel erg goed we hebben 80 gesprongen volgens mij maar nou, ja, ik moet heel veel controle krijgen op de springen en zorgen dat ik alles nou, ja, goed en netjes spring. want we willen niet in één keer te veel dus als dus ik heb aankomende maandag heb ik Weer springles. En als dat niet lukt, dan zeggen we jumping af. Want we willen niet te ver uh, te veel en te, ja, te veel doen. Uh, want dat is voor Blondie en mij allebei niet goed. volgens ervaring niet goed. Want we gaan nu echt in een enorm stijgende lijn. Nou ja, en als het dan op jumping bijvoorbeeld fout gaat, nou ja, dat moet je gewoon niet willen. Dus dat is nog maar even de vraag. Ik hoop natuurlijk dat het wel lukt. En zo niet, dan is het ook goed want uh, misschien is het iets te veel van het goede en misschien ook niet dat uh, merken we maandag maar voor vandaag ging het hartstikke goed uh, parcours niet geweigerd ik ging wel iets laat losrijden dus dat was wel een nadeel anders hadden we het allebei wat beter gedaan en hadden we wat meer rust nou dat is iets waar ik de volgende keer dan op moet letten en wat niet zo handig voor mij was in het begin was het een beetje rommelig het lukte me niet helemaal goed om Blondie goed bij me te houden, omdat ze een soort sterk wordt als ze er echt zin in heeft, en ik ook. En ja, dat was echt even omschakelen. En daarna ging het ook weer goed, beter en uh, kon ik weer meer rustig blijven, kon ik de tranchier weer beter oppakken. Waardoor alles uh, weer een stukje beter ging. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Morgen ga ik door logeren en kijken hoe dat gaat. Vooral oefenen met drafgelopen uh, -oefen, uh, overgangetjes. Want dat vind ik nog heel erg lastig, uh, Rob. Want dan wordt word Blondie best wel sterk en ik wat gestresster. En uh, Blondie wordt sterker omdat ik een soort van gestrest raak. Met zulke uh, overgangetjes oefenen en oefenen en oefenen kan het weer beter worden. En uh, wordt het ook weer makkelijker. Dus daar we op. En dan maandag natuurlijk springles. En met Ivy ga ik nog even kijken wat ik ga doen, want die gaat niet te veel. Want die is natuurlijk nu zwaar op de acu-training geweest. Nou, we hebben Tess op de baneetje afgezet en wij gaan wandelen in Gooilust. Daar hebben ze allerlei bloemetjes. Een ons volgens mij. Dus uh, we gaan die kant op. Vorig jaar waren we te vroeg. Nu lijkt het erop dat we te laat zijn met onze bloemetjes. Hallo, hond. Ze lijken al een beetje uitgebloeid. Dus dat. dat valt nog niet mee. Lekker gaan rondje van moe en dan gaan we het samen. Nou, uh, het is vandaag maandag. Ik heb vanmorgen naar de Polo geweest. Dat is voor mijn <lacht> voeten. Want ik heb plat voeten en dat is fout. We gaan vandaag de laatste springles voor jumping en kijken of we dan gaan, enden, jumping überhaupt. Want dat ziet niet zeker. Uh, maar het nadeel is, het regent. Heel hard. En het heel hard viel heel hard. Ik kan je de bijra laten zien, maar het staat op mijn telefoon niet. Ik voel met mijn telefoon. Het spring staat buiten. Dus I think we are going to be very wet. En ook echt very, very, very wet. Zo. Wat zie je er schattig uit? Ja. Tess moet uh, kan rijden. Hier zo boven? Wat zeg je? Kan mijn kef hier boven? Dat weet ik niet. Dat is dat makkelijkst. <laughs> Ja, is niet uh, ik heb net nog mijn springlesje gehad, dat ging heel erg goed. Trots op wat we hebben neergezet. Ze zijn rond de 80, 85 gaan op. Ze stonden volgens mij op de achterkant op 90. Maar uh, echt, een parcours van 90 was voor ons allebei een beetje too much. Want ik moet dan nog een soort het vertrouwen krijgen in dat Blondie het ook kan. Want ik heb met Vrona een parcoursje van 1 meter gedaan. Nou ja, dat lukt me. Maar uh, dan in mijn hoofd is Vrona ook groot. En die hindernissen zijn groot. En blondie is klein en die hindernissen zijn groot. Dus dat past nog niet helemaal op mijn hoofd. Dus daarom dat jumping niet doorgaat, heel jammer. Maar Idi is ook wat Wij gaan nu naar huis toe. En zie ik jullie.